Goedemorgen, het is uh, kwart over zes. Uh, over een uh, uur en een kwartier vliegen we naar Londen. Dat doen we overigens vanaf Airport Ilde, dus maak je geen zorgen. Um, Deel 3 van de videoserie over de Future Workspace en deze gaat over overkeer. En waarom een 25 jaar oude Casio daar onderdeel van is, dat leer je in deze video. Laten we even beginnen met de basis. En dat is de smartphone. Ik gebruik een OnePlus. Uh, waarom? Uh, ontzettend goede Android-telefoon. Heel veel features voor het geld wat je ervoor betaalt. En dat werkt gewoon heel prettig. Sterker nog, heel atypisch voor mij. Ik heb al jaren niet geupgraden omdat het gewoon in de basis zo'n goede telefoon is en blijft. Lange standby-tijd, goede camera, helemaal top. Uh, het tweede ding wat je natuurlijk nodig hebt is een laptop. Uh, ik kies voor de Dell XPS-serie. Dat is een hele krachtige laptop. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Ga niet bezuinigen op dit stuk van je hardware. Je werkt er iedere dag mee, je werkt er ontzettend veel mee. Dus dit ding mag wat kosten. Ik ben er zelfs voorstander van als je bijvoorbeeld nieuwe processoren langs komen of nieuwe videokaarten die je werk echt gaan helpen om gewoon te upgraden. Ook al is je laptop pas twee jaar oud. Tot zover de basis. Telefoon, laptop. Nou moet die gear natuurlijk wel een beetje opgeladen zijn. Uh, kabels, uh, opladers, accu's, allemaal van dat soort dingen, die neem je standaard mee. En het is heel handig om het in één standaard tasje te doen. Ik kies daarbij voor de Peak Design Tech Pouch. Die heb ik gekocht bij mijn tas. Het is een veel te duur tasje voor wat je ervoor krijgt. Het zit wel briljant in elkaar, want je kunt hem in één keer openklappen, heb je inzaging alles, je kabeltjes, je adapters. Uh, eventueel zelfs je accu als je die bij je hebt, wat echt wel heel erg handig is. Bij het remote werken is het ook heel fijn om af en toe even echt geconcentreerd aan de slag te kunnen. En voor mij gebruik ik daarbij de Bose Quiet Comfort koptelefoon. Uh, dit is de 25. Uh, fantastisch ding. Aan boord van een vliegtuig even helemaal weg in een kroeg. Even op, knopje om en het wordt gelijk stil. Denk je nou van joh, dat is allemaal hartstikke duur want dit gaat al snel naar 300 euro. Dan heeft Tautronics een hele mooie met dopjes voor in je oren waar verrassend goede noise-cancelling in zit voor het bedrag wat je daarvoor betaalt want dat zit tussen de drie en de vier tintjes en het zit echt heel goed in elkaar uh, naast een goede koptelefoon is een goede losse muis ook heel prettig. Uh, ik kies daarbij voor de Logitech uh, MX Master. Ontzettend prettige muis, veel te duur, bijna 100 euro. Maar werkt via bluetooth werkt ontzettend fijn en uh, kun je eventueel zelfs met meerdere devices uh, koppelen. Dus MX Master, als je een muis moet kiezen en je gebruikt hem zoveel, dan mag je er ook wel het geld aan uitgeven. Is dit een hele mooie lange standby tijd ook, wat het heel erg prettig maakt om hem bij te hebben. Na al dat werken is het ook fijn om af en toe even wat te lezen. Um, Kobo e-reader, dit is de Aura. Een um, hele fijne e-reader omdat het licht zich aanpast aan de lichttemperatuur om je heen en daarmee veel rustiger leest. En ook goed backlit uh, is. Um, daar zit ook een applicatie bij uh, waarmee je uh, artikelen die je even favorite gewoon op dit ding kunt lezen. Zodat je op een rustig moment even door die artikelen heen kunt. Uh, Lekker in je tas, prima, uit een week of twee hoor, voor uh, bij actief gebruik. En uh, uh, waterdicht ook nog. Dus je kunt hem zelfs eventueel in de badkuip gebruiken. Dan gaan we door naar een beetje een vreemde eend in de buit. Uh, en dat begint, of eigenlijk een aantal vreemde eenden in de buit. En dat begint bij een notitieboekje. Je zou zeggen, joh, dat doe je toch lekker met je mobiele telefoon, maar ik merk dat als ik mijn mobiele telefoon pak, ik al heel snel verdwaal, naast die notities, in wat notificaties die stiekem toch door alle mute opties heen geslopen zijn. En vervolgens ben ik gewoon minder aanwezig in het gesprek. Dus voor mijn afspraken en heb ik het alleen maar over uh, gesprekken die ik met mensen voer, heb ik toch altijd even een klein aantekeningenboekje bij me. Ik ligt ook naast mijn bed, mocht ik s'nachts wakker worden met dat idee in mijn hoofd en toch weer rustig verder willen slapen, dan gaan ze erin en dan is het daarna ook weer weg. Moluski is voor mij de favoriet, heel klein, past hier in je broekzak, uh, lekkere boekjes. Een andere vreemde eend daarbij is dat horloge waar ik het al eerder over had. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als voor die smartphone. Wat ik heel vaak doe, is dat ik even die smartphone pak om te kijken hoe laad het is. Maar ja, zo'n horloge is veel praktischer. Um, ik heb voor een hele klassieke Casio gekozen, omdat ik het gewoon een heel fijn klokje vind altijd af te lezen. Ja, ik heb niet voor een smartwatch gekozen, voor een stappenteller of voor een Fitbit. Omdat ik namelijk een Aura Ring om heb. En die Aura Ring die meet mijn slaap en de stappen die ik per dag zeg. Uh, hier zal ik een keer uitgebreider op ingaan. Ik vind het een fantastisch apparaatje. En je zou zeggen, Mark, waarom hou je die slaap bij? Maar slaap is voor je performance gewoon het meest belangrijke wat je kunt hebben. En zo'n ring leert me gewoon heel veel over mijn slaaprituelen, mijn slaapgedrag. Het geeft me adviezen over hoe ik dat beter kan doen. En daarmee kom ik gewoon uitgeruster en met meer energie de dag in en door. Dus dat is gewoon heel gaaf. Dan willen we bij het remote werken natuurlijk ook al die spulletjes netjes en makkelijk mee kunnen nemen. Ik heb erbij gekozen voor een piekdesign tas. Waarom een piekdesign, dat ding, daar zit mijn camera ook in en ik fotografeer gaaf en dat maakt dit een hele gave tas. Het is niet de allerbeste tas maar wel een hele goede tas voor een fotograaf die ook spullen mee wil nemen. Dan wil ik het tot slot nog even hebben over die camera. Mocht je nou ook een beetje van het fotograferen zijn, neem dan gewoon altijd een goede spiegelreflexcamera mee of tegenwoordig een systeemcamera. Deze video heb ik opgenomen op een Lumix, uh, van Sonic Lumix uh, GH5. Uh, dat is een camera die heel geschikt is voor video vanwege de uh, ingebouwde beeldstabilisatie. Voor fotografie ben ik een Canon schieter, maar op dit moment maakt ook Fuji fantastische camera's en vooral Sony met haar full frame alpha serie Het is echt ontzettend mooi spul. Dus uh, daar kun je je geld heel goed in kwijt, maar voor 1000 euro heb je dan een hele mooie combinatie. Uh, dat gezegd hebbende, is dit een beetje mijn gear waarmee ik graag rondloop. Uh, die ik meeneem als ik op reis ga, maar ook als ik gewoon in Groningen met mijn tas uh, naar kantoor schauw. Uh, mocht je nou bepaalde tips hebben waarvan je zegt van ah Mark, dit ben je echt vergeten, dit moet erbij in. Dan zijn de comments open of meld ze lekker via Twitter waar je dit filmpje ook kunt vinden. Dag!